Zoveel calorieën gaat onze maaltijd bevatten. En we gaan niet zomaar een bulkmaaltijd maken, maar een barbecue een bulkmaaltijd. En nee, niet alle ingrediënten in het recept zijn super gezond. Er zit hier en daar wat ingrediënt in die je beter kan vervangen. Maar goed, daarvoor is het ook een barbecue en een bulkmaaltijd natuurlijk. Ik ben helemaal vergeten te vertellen wat we gaan maken, maar vandaag maken we als voorgerecht een maiskolf met een kokossaus. En als hoofdgerecht maken we een heerlijk broodje biefstuk met gekarameliseerde ui. We beginnen met de saus voor de maiskolven. Als eerste 100 ml kokosmelk gaan we mixen met 60 gram zure room. En daarna gooien we nog een uitgeklepen limoen bij. Ik weet niet of het jullie wel eens is opgevallen, maar normaal gesproken maak ik geen koopvideo's. Mocht je dit nou een leuke video vinden, laat dan even een reactie achter. We beginnen nu met de maïskolven, een super makkelijk recept. Je hebt enkel twee stukjes zilverfolie nodig en uiteraard twee maïskolven. Leg ze neer, even een eetlepelje boter eroverheen, peper en zout en als extra smaakvariatie een klein beetje cayennepeper. Ik rol de maïskolven super goed in. Even twee lagen zilverfolie. Uiteindelijk heel goed dichtdraaien. want ik heb aan twee kanten boten besmeerd. En je wilt natuurlijk dat het lekker in die maïskolf trekt. En als je hem op de barbecue hebt liggen, moet het er niet, niet uitlopen. En bij iedere barbecue hoort natuurlijk een echt goede post-workout. Ik steek de barbecue alvast aan, want we kunnen de maiskool erop en dan kunnen we tegelijkertijd doorgaan met ons hoofdgerecht. We hebben echt zo'n aansteekding nodig. Wat voor een aansteekding? Zo'n... Hoe noem ik dat? Weet ik niet. Dat iedereen helemaal loco wordt? <laughs> zo'n barbecue aansteekding, die ik je liet zien. Zo'n master... Zo'n rondding? Ja, zo'n rondding. Ik weet niet hoe die heet. Mensen in de comments weten dat. <laughs> Nu is de kwestie van geduld. en Even wachten tot je barbecue aangaat. Kijken hem eens zitten. Hebben nodig. je nodig? Dan gaan we door naar ons hoopgerecht. Ik heb de kogelbiefstuk al uit de koelkast gehaald. Dat doe ik even een half uurtje van tevoren. Klein beetje peper en zout erop. En dan pakken we nu drie uien. Die we in stukken van ongeveer een halve centimeter gaan snijden. Dan nemen we in de tussentijd even de kijkje in de barbecue. En als het een beetje gloeit. Dan kunnen we nu de briketten erop. Als nu je barbecue koken het heet is een graad of 100 à 150, dan kunnen nu de maïskolven erop en die gaan er voor een kwartiertje op en ik draai ze een kwartslag iedere minuut. Na dit kwartier heb ik ze van de barbecue afgehaald, alleen ik vind dat ze iets bruiner moeten wezen. In principe kun je ze zo opeten, maar ik heb ze even nog 10 minuten langer gedaan, zilverfolie eraf gehaald, zodat die even extra hard gaat. Zo! En na nog eens 10 minuutjes wachten, is dit het heerlijke resultaat. Dat <laughs> is heel goed. We gaan eerst de uitjes gaan we bakken. Uitjes. Beetje honing. Dat is overigens niet gezond. Dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. En er wat balsamico aan toevoegen. Yes, a little bit of balsamico. Balsamico, wat goed. De uitjes bak je een beetje op gevoel, net hoe jij het lekker vindt. Dus ik kan niet echt wat over de lengte zeggen. Ik zou zeggen, kijk maar even. Daarna gaan we het brood snijden, dat mogen wel lekker dikke plakken zijn. Uh, ik heb hiervoor vloerbrood gekozen, dat is iets uh, stugger en blijft wat mooier als je het op de barbecue doet. Smeer er een klein laagje boter overheen, zodat hij een beetje mooi knapperig wordt. als je hem op de barbecue doet. Dan komt natuurlijk het belangrijkste van je hele recept en dat is de kogelbiefstuk. Uh, ik heb dit op tussen haakjes de chef methode gedaan. Dat betekent dat je iedere half minuut uh, je biefstukjes draait en ik heb dit voor 8 minuten in totaal gedaan. Als je biefstukjes klaar zijn, dan hou je ze van de barbecue af wikkel ze even in wat folie een minuut of tien laten liggen, zodat ze weer lekker zacht en mals worden. Hierna mag het brood op de barbecue uiteraard met de bebotere kant naar onderen. Alleen houd dit brood wel heel erg goed in de gaten, want het verbrandt verschrikkelijk snel. Zoals ik al zei, hou je brood heel erg goed in de gaten, want zodra je boter op de kolen komt, dan krijg je gelijk een steekvlammetje. Ik heb de broodjes halverwege nog wel even omgedraaid, dus op de niet beboterde kant klein minuutje om net even die grillkanten korst te krijgen. Kijk. Snij een aantal plakken van ongeveer een halve centimeter en wow. daarna kunnen we onze broodjes gaan beleggen. Mals, beetje rood. We beginnen met de bodem waar we een klein beetje mosterd op smeren. Daarna een laagje rucola, uiteraard een paar plakjes biefstuk. En op de deksel doen we een beetje mayonaise. Is je broodje klaar? Nee, vergeet uitjes. Shit. <lacht> Is je broodje niet klaar? Dan vergeet je de uitjes. De heerlijke gekarameliseerde uitjes, zo niet nee. zelfs het gerecht zelf.